allemaal jongens. Het is vandaag maandag 23 december. Nog uh, één dagje en dan is het gewoon al, nou eigenlijk twee, maar goed morgenavond is natuurlijk kerstavond. En nu is het alweer kerst. Het gaat zo snel en ik ben lekker vrij vandaag. Ik heb net mijn video ge voor de recap van afgelopen week. Ik moet eerlijk zeggen, het werk was zo druk en het lukte me niet om elke dag te editen. Dus ik heb het gewoon in één grote samenvatting gegooid. Ik hoop dat jullie het leuk vinden. En um, waar ik vandaag mee wil beginnen, trouwens, oh mijn god, mijn haar is zo blond. <laughs> en echt, met, dit, met het daglicht lijkt het nog gewoon echt nog duizend keer blonder. Man. Ja, het is wel heel goed gelukt dat blonderen goed spel van als... <laughs> um, wat ik als eerste eigenlijk wilde doen, is een vakje opmaken van 23 december. En ik ben een beetje triest, want ik heb nog maar twee vakjes. En na vandaag nog maar één vakje. En dan. Is het gewoon alweer klaar, die Advent calendar? Zo jammer, want ik wil gewoon eigenlijk elke dag cadeautjes uitpakken. Maar goed. Um, ik ga hem uitpakken. Even zien waar die zit. Oh, hij zit hier aan de zijkant. Kijk, dit is hem. Nummer 23. Eens even zien. Oh. Of er één zit. Oh nee. Ik maak hem nu al kapot. Jeetje. Dat doosje van mij heeft echt heel veel te verduren. Ik ga hem even neerzetten. Oh jongens, het is iets heel anders wat hierin zit. Care Almond Extract Soft Lip Balm. Oeh, in een heel dik heel doosje. Kennen jullie dit? Ik wist helemaal niet dat Douglas sowieso lipbalsem zat. En dit is in het Duits, dat doen we maar niet. Even kijken. Uh, Natural Cares of Lip Balm. Oké, okay, dan nou wil ik wel weten hoe die er hier uitziet. Mm, dit zit erin. Lekker. Ik, uh, ik vind dit heel leuk en verrassend. Dit product had ik niet erin verwacht. Ik dacht dat het zo'n soort labello. Maar uh, dit is eigenlijk gewoon een tubetje. Met vloeibare lipbalsem. Heel leuk cute. Ik ben er blij mee. Thanks Douglas. Ja, En de vraag is van wat ga ik vandaag nog meer doen? Ik wil hier een beetje in huis opruimen. Het is een beetje een chaos geworden na nou, afgelopen week. En hoe um, heet het? Uh, er komt een vriendin langs. Want ik doe bij sommige mensen ook een wenkbrauwverf en epileren. En uh, vriendin wil dat nog even snel voor de kerst geregeld hebben. Dus uh, die komt straks langs, dus dat is wel leuk. En um, ik zat zelf te denken om misschien ook nog even naar de kapper te gaan. Om die puntjes eraf te laten knippen. Of nou ja, het zijn inmiddels wel grote punten geworden. Om net even wat vol daar fris te hebben voor de kerst. Maar dan denk ik van, ja, oh, misschien krijg ik ook weer spijt. Het is bij mij altijd een beetje lastig. Wel of niet naar de kapper. Uh. Ja. <laughs> het is toch je haar, ja. <laughs> Dus dadelijk, nu denk ik van, oh leuk, laat ik een korte bob knippen. En dan heb ik dat en dan denk ik, oh, het was toch niet zo'n heel goed idee. Na één dag is het dan leuk, maar daarna heb je er dik spijt van. Dus uh, nee, ik weet het niet precies. Gisteren heb ik trouwens echt een hele leuke dag gehad. In de week heb ik een stukje laten zien. Ik was hier in Arnhem bij Monty met een vriend pizza gaan eten. En daarvoor hadden we uh, gewinkeld. En ik heb eigenlijk nog best wel wat leuke dingen gekocht. Ik heb van uh, bij Socks heb ik uh, Calvin Klein ondergoed gekocht, heel leuk, ik kan wel even laten zien. Het is echt weer zo'n sport BH ding. Kijken, yeah. heel leuk, met zo'n dikke band. Het is heel sportief, maar ja, heel leuk. Ja, oh, hoe kan ik dit goed laten zien? Um, <laughs> ja, maar in ieder geval heel nice. En um, wat heb ik ook nog gekocht? Ik heb ook nog een jurkje gekocht bij de Open 32. Gewoon zwart van Calvin Klein en die was in de sale dus ik had echt, ik kon me gelukkig niet op en het is ook nog eens in mijn favoriete kleur, zwart. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Het is gewoon een leuk basisjurkje, lekker sportief. Dus ik was helemaal gelukkig en vandaag wordt salaris overgemaakt en daar ben ik ook heel blij mee. <laughs> Want ik hou altijd een stukje maand over aan het eind van mijn salaris. Dus uh, ja, ik, uh, ik heb weer zin in vandaag, maar um, ja, ik wil ook even wat productiefs doen hier in huis. Dus ik ga zo eventjes een beetje stofzuigen en zo en opruimen. Nou, dus dat. En morgen heb ik besloten dat ik toch nog een dagje ga werken, samen met een collega bij haar thuis. En dan gaan we s'avonds uit eten in Utrecht bij Koenraad. Daar heb ik echt heel erg zin in, dus dat wordt mijn kerstavond. Maar ja, eerst nog even vandaag doorkomen. En uh, ja, goed. Oh, mijn haar is echt blond trouwens. Jeetje. Ik moet er nog even aan wennen, zeker met daglicht. Dus lijkt het echt nog ja, tien keer erger dan gisteren. Hé hey jongens, nou zoals jullie zien, ik ben net naar de kapper geweest. En ik heb er een heel stuk af laten knippen. Ik denk eigenlijk wel zo'n stil. Ik, ik denk echt wel zo'n deel. Want ik was er gewoon een beetje klaar mee. Ik dacht van, ik had zoveel knopen en zo. En om ik had zo dood en dun. Dus ik dacht, uh, ik lekker gewoon alles eraf. En uh, ja, ik denk dat het wel goed is gelukt. Wat vinden jullie ervan? Ik, uh, het, ik wil gewoon dat mijn haar weer iets gezonder wordt. En, uh, ja, het, uh, en de onderkanten waren zo dun dat je op een gegeven moment het gewoon bijna niet meer losdraagt. Omdat het gewoon echt niet ziel is. Ik had een beetje in mijn hoofd om een lop te laten knippen. En uh, ja, hier is hij dan hoor. Het is wel raar, want je haar houdt in één keer, in één keer op. Dus uh, dat voelt gewoon heel vreemd als je met je hand er doorheen gaat. Maar ja, ik ben er wel heel blij mee. En het voelt gewoon veel fijner, veel zachter. Dus het kan weer lekker gezond aangroeien. Want we gaan natuurlijk gewoon voor super lang haar. Ik wil het gewoon helemaal tot... Uh, ik wil het wel weer gewoon lang laten groeien. Maar ik denk gewoon nu kan het weer even gezond groeien. En dan ziet het er weer een stuk beter uit. Dus dat is gewoon chill. ja. Yeah.